Hij is woest, vindt dat hij niks fout doet, maar hij maakt Hens. Ook al is het in de valbeweging, Hens is Hens in dit geval. Jeredy Hilterman schiet hem toch onberispelijk binnen. Zijn eerste penalty, maar wel zijn vierde goal al van dit seizoen.